Ja. Yeah. Welkom, folks to. I don't believe I'm doing this. Welkom bij weer een nieuwe to top 10 van de familie Romein.nl. En tijdens de kerst worden natuurlijk heel veel spelletjes gespeeld. Digitaal, maar ook analoog. Maar dit keer gaan we de digitale vlak behandelen. En we gaan nu de top 10 duurste videogames. ...ooit verkocht op een veiling behandelen. En we beginnen gelijk met nummer 10. E.T. de Extra Tourist Ik krijg het bijna niet uit mijn mond, maar E.T. was een van de grootste filmhits uit de jaren 80. Het is dan ook niet gek dat de videogameproducent Atari besloot om een spel rondom dit beroemde figuur te maken. Er werden maar liefst 5 miljoen exemplaren van dit spel gemaakt. Helaas werd meer dan de helft van deze spellen nooit verkocht. Daarom besloot Atari om deze flop letterlijk te begraven. Dat is de reden waarom deze spellen vandaag de dag maar liefst 1537 dollar waard zijn. Op nummer 9: Entertainment Mountain Bike Rally en Speed Racer Combo Card. Al jarenlang wordt er geprobeerd om mensen meer te laten bewegen. Games met een fitness-element zijn daarom ontzettend populair. Deze oude game van begin jaren 90 combineerde fietsen op een hometrainer met leuke spelletjes. Helaas gingen de technologische ontwikkelingen zo snel dat dit spel al snel niet meer te combineren viel met de meeste hometrainers. De meeste mensen besloten daarom om de game weg te gooien. Ja, stom natuurlijk. Het is dan ook niet gek dat Entertainment Mountainbike Rally en Speed Racer Combo Card ontzettend zeldzaam is geworden. Op dit moment betaal je tussen de 1500 en 3700 dollar voor deze game. Nummer 8, Super Koopa. Voetbalspellen zijn vandaag de dag nog steeds ontzettend populair. Dat was vroeger niet anders. Want Super Koopa was in 1994 het spel voor sportliefhebbers. Spelers konden een team samenstellen, managen en bovendien was het mogelijk om met een vriend te gamen wanneer je dit spel had. Volgens liefhebbers zat Super Koopa ontzettend goed in elkaar, waardoor het spel nu nog steeds nostalgische waarde heeft. Gemiddeld ben je tussen de 400 en 6900 dollar kwijt voor een exemplaar. Je bent toch wel gek als je het zou aanschaffen. Op nummer 7, Atlantis 2. In het begin van de jaren 80 probeerden de meeste gamers zoveel mogelijk highscores te halen in de lokale arcadehal. Wie thuis een Atari had, kon ook meedoen met een speciale highscore wedstrijd. De maker van de eerste Atlantispellen had namelijk een uitdaging voor alle gamers. Wie een highscore haalde, moest een foto van zijn televisiescherm maken en deze naar de makers opsturen. Had je de hoogste score van het moment... Dan kreeg je de speciale game Atlantis 2 toegestuurd. Deze game was dus niet voor iedereen verkrijgbaar. Waardoor hij nu met gemak 5000 tot 7000 dollar waard is. 6. Nintendo Powerfest 1994 Van dit Nintendo spel zijn er in totaal maar 33 exemplaren gemaakt. Waarom? Het spel werd gebruikt in een Amerikaanse competitie. Wie een wedstrijdje Nintendo Powerfest won, kreeg een reis naar San Diego. Aan het einde van deze competitie werden alle versies van het spel weer teruggestuurd naar Nintendo. Op 1x Plana, deze game is uiteindelijk in de handen van een fanatieke verzamelaar gekomen. Hij heeft iets meer dan 10.000 dollar betaald voor de game. 5. Red Sea Crossing Deze game van Atari was in zijn tijd niet een bekende titel. In het spel speelde je Moses, die de Rode Zee moest zien te trotseren. Tijdens de reis moest je een aantal Egyptenaren zien te vermijden die je maar al te graag wilde aanvallen. Een aantal jaar geleden kocht iemand dit vergeten spel voor 50 cent op een vlooienmarkt. Vervolgens besloot hij het te veilen, waarna er meer dan 10.000 dollar werd betaald voor de game. Op nummer 4, Nintendo World Champions, Gold and Grey Edition. In 1990 begon Nintendo met het organiseren van speciale wedstrijden voor gamers. Hiervoor ontwikkelde het bedrijf unieke games die alleen tijdens deze wedstrijden gespeeld werden. Twee van deze games, de Gold, ...en de Grey Edition zijn tegenwoordig ontzettend waardevol. Ondanks dat er een moderne remake is gemaakt... ...zijn de originele spellen tussen de 5000 en 20.000 dollar waard. Op nummer 3, Nintendo Campus Challenge. Het is duidelijk dat de wedstrijden van Nintendo... ...voor een aantal ontzettende prijzige games hebben gezorgd... De Nintendo Campus Challenge was een van de games voor deze wedstrijden. Studenten in verschillende Amerikaanse universiteiten kregen de kans om de strijd met elkaar aan te gaan in Dr. Mario Pinbot en Super Mario Bros. 3. Na de wedstrijd werden de originele games vernietigd, op een aantal naam. Deze zijn uiteindelijk verkocht door een verzamelaar voor 14.000 tot 20.000 dollar per stuk. Op nummer 2, Air Raid. In 1982 werd dit spel voor de Atari op de markt gebracht. Air Raid was een vrij eenvoudig schietspel, maar is toch een van de duurste videogames aller tijden geworden. Hoe dat kan? Er werden in de jaren 80 niet veel exemplaren van het spel gemaakt. Het was dan ook echt geen populaire game, maar dat maakt voor de verzamelaars echt niet veel uit. Door de kleine oplagen is er op dit moment maar één complete versie van het spel te vinden. Daarom hebben de verzamelaars meer dan 33.000 dollar over om deze game te bemachtigen. En ja, nou ja, ik ga het gewoon weer zeggen. Drommelgeroffel dames en heren, komt u maar. Op nummer 1, Stadium Events. Deze game uit 1987, het geboortejaar van papa en mama, werd verkocht in combinatie met de Family Run Fitness Mat. Oftewel, een fitnessmat. Op deze mat kon je lopen, rennen en springen om je gamepersonage te laten bewegen. Nintendo zag een toekomst in deze moderne technologie en besloot de rechten voor stadium events te kopen. Er werd een vernieuwde versie uitgebracht, waardoor alle oudere versies van de game uit de schappen werden gehaald. Vandaag de dag zijn er nog ongeveer 20 versies van de videogame te vinden, waardoor de prijs zo hoog is geworden. Zelfs de losse doos is al 10.000 euro waard en dat is alleen de doos! Dit was de top 10 duurste games aller tijden op de familie-romijn.nl familievlog. Wil je nou meer weten van ons kanaal? Check dan even youtube.com slash romein aan elkaar allemaal. En vergeet niet natuurlijk even te abonneren op ons kanaal. Druk daarna op het belletje om op de hoogte te blijven van de laatste afleveringen van ons kanaal. En zorg dat je even een duimpje geeft. maakt niet uit of het een goed duimpje is of een slecht duimpje. Alle input is welkom. Wij danken jullie voor het kijken en tot een volgende keer. Adieu!